Hallo, welkom in Sonny's keuken. Vandaag wil ik je laten zien hoe je daal kan maken. Daal is de algemene benaming voor peulvruchten. Wordt heel veel gebruikt in de Indiase vegetarische keuken. Daar zitten zoveel voedingsstoffen in, dat je dus vis, vlees en eieren niet nodig hebt. Daal duurt ongeveer 30 à 40 minuten, voordat het klaar is. Daarvoor hebben we nodig voor vier personen ongeveer twee kopjes daal. Kurkuma. Oftewel kunjit. De fenugreekblaadjes doe ik erin. Mosterdzaad. Nijellazaad, Hing. Curryblaadjes. Komijn. Gember gaat erin. Peper. Laurierblad. De daal ga ik eerst even wassen. En controleer de daal ook altijd op oneffenheden, bijvoorbeeld steentjes of stukjes uh, zand, aarde kunnen erin zitten. Die moet je allemaal goed eruit halen. Was de daal net zo lang totdat het water mooi helder is. Nou, dan vul je de pan tot drie kwart ongeveer met water. Er zit altijd een beetje schuim op, die moet je maar even afhalen. Dan zie je alles veel beter. Nou, dan doe ik dan meteen de zout bij. Zout naar smaak. Dat doe ik meestal zelf op gevoel. Het is ongeveer een theelepel. En dan doe ik een, een kwart theelepel kurkuma bij. Voor de mooie gele, intense gele kleur. Nou, die laten we dan even koken. En dit duurt ongeveer een half uur, 20 minuten tot 30 minuten. En dan gaan we de daal verder afwerken. En daar doen we dus de kruiden en de specerijen bij. En dat gaan we dus in olie een beetje uh, aanfruiten. En daar blussen we de daal mee af. Terwijl de daal uh, uh, op vuur staat nu, kunnen we alvast beginnen met het uh, Snijden van de kruiden. Nou, hiervoor neem ik ongeveer een anderhalve centimeter groot stuk gember. Die schil je. En als de schil soms heel mooi is, hoef je niet te schillen. Want daar zit ook smaak aan aan de schil. Dan doe ik die in dunne plakjes snijden. En dan weer in dunne reepjes en dan heel fijn snipperen. Je kan, als je goed overweg kan met een vijzel, kun je het ook fijn stampen. Daar doe ik dan meteen een stukje peper. Nou, zo, je hoeft geen hele peper te gebruiken, want deze pepers die zijn vrij heet. Dus echt een kwart pepertje. Ligt eraan wat voor soort peper dat je gebruikt. De ene peper is niet zo heet als de andere, maar dit, uit ervaring weet ik dat dit een hele hete peper is. Dus daar gebruik ik maar een heel klein stukje van. Nou, deze twee gaan we straks mooi aanfruiten in een beetje olie. En dan doen we dus de komijn bij, de fenugreekzaad, de mosterdzaad en de nigellazaad. Zoals je ziet heb ik op de pan geen deksel gedaan. Want dan kookt hij ook niet over. Want daal heeft de neiging om heel snel over te koken. Omdat hij dus flink gaat schuimen. Dus ik doe pas nadat ik de daal heb afgeblust. Doe ik er een deksel op. Dan gaat hij niet meer overkoken. Nou, even weg geweest. En eh, zo, zoals je ziet. Is toch nog een beetje overgekookt. Een beetje schuim. Nou, zoals je ziet. Ligt er ook nog een beetje schuim. Boven op het oppervlak. Die ga ik eraf halen. Nou, zoals jullie kunnen zien is de daal ja, bijna voor drie kwartal gaar. Nu ga ik hem afwerken met de kruiden en de specerijen. Daarvoor doe ik in een pannetje ongeveer drie eetlepels olie. Die laat ik even goed heet worden. En dan ga ik even uitproberen of dat heet is. Nou, je ziet al dat, het, uh, dat de olie al heet is. Dan doe ik de rest van de gember. De peper. Die doe ik tegelijk in de olie. En die fruit ik ongeveer ja, een minuut of twee. Dan doe ik de komijn erbij. Dan doe ik de Nigella see, de mosterdzaad, de fenugreekblaadjes blaadjes. En de kerryblaadjes doe ik erbij. En als laatste doe ik de hing erbij, ongeveer een kwart theelepel. Nou, en dit je aan, totdat het, de het gemberstukjes een beetje lichtbruin beginnen te kleuren. En eh, op een gegeven moment gaat de mosterdzaad eh, poppen. Dus zodra ze dus uit elkaar beginnen te springen, dan is dit klaar. Dan doe je het bij de daal. Dan blus je hiermee de daal af. Nou, zoals je kunt zien de, zijn de gemberstukjes mooi lichtbruin. Nou, dan is dit klaar. Nou, dan gaan we de daal hiermee afblussen. En dit is de smaakmaker van de daal. Als het goed is komt er een uh, mooi blus, afblusgeluid uit. Nou, de daal door je goed door. Wat ik meestal ook doe, is een beetje daal uit de pan en bij hierbij doen om alle restantjes van de kruiden en de specerijen eh, te gebruiken. Nou, de daal is afgeblust. Ik doe de laureerblad erbij en dan laat ik het ongeveer nog 10 minuten doorkoken. Dan zijn alle kruiden en specerijen goed ingetrokken. Doe de deksel op de pan, dan kan hij niet meer overkoken. Nou, we gaan even kijken hoe het met de daal staat. Hoe ver dat hij gegaard is. Het ruikt geweldig. Nou, zoals je ziet is hij wat dikker geworden. Hij is bijna klaar. Nou, is het een keus aan jezelf. Hou je een beetje van, uh, ja, een dikke daal. Nou, dan laat je het zo. En wil je iets dunner hebben, dan voeg je er een beetje water bij. Dus ja. Ik ga voor de zekerheid een klein beetje water bij doen, ongeveer twee kopjes. En dan nog even een minuut of vijf door laten koken en dan is de daal klaar. Eigenlijk is die al klaar, maar ik vond voor mezelf een beetje dik. En dan is die op de, heeft die de juiste consistentie. Nou. Laat het taal nog 5 minuten doorkoken en dan is het taal klaar.